Geen idee, jongen. Boom! Hallo mensen, leuk dat te kijken naar deze nieuwe video. Mijn name is je 5 elders.doeva en morgen. Vandaag gaan we op pad met de lijkschouwer weer eens. Dat is lang geleden. Vorige keer was het echt een drama. Maar goed, is wel grappig. Ja, we gaan het zien wat we gaan meemaken. Ik weet er niet hoe het ook weer ging maar uh, ja uh, jullie gaan het zien in ieder geval op de kaart een heel mooi logoetje van een vuilniswagen en dat is dan onze uh, lijkwagen iets ik weet nooit of het een lijkschouwer is of begrafenisondernemer of we moeten in ieder geval meldingen van ja ja dode mensen moeten we gaan ophalen bij ja, incidenten ik weet allemaal niet wat uh, hoe en wat we gaan het zien Oké, okay, en we Army hebben een melding. Oe, oe, oe, oe, oe. Roger, een uh, ja, een like moeten wij ophalen. Officer, De politie is er al. Like is hopelijk gewoon vrijgegeven voor uh, voor meenemen zeg maar. Ja, een beetje nadeel is dat we geen blauw hebben of iets, uh, ik weet niet of er een mooi busje is met blauw die lijken ophaalt, die ze met spoed dan ophaalt, ik denk het niet. Uh, ik weet bijna zeker van niet dus ja, dan houdt het op, dan moeten we gewoon nu netjes wachten met een uh, rood licht en zo en dan, ja, dan moet ik maar het een en ander vertellen, moet ik maar het een en ander gaan knippen, moet ik maar wat muziek eronder plakken, ik uh, zie allemaal wel wat ik ga doen. Uh, wat ik wel weet is dat ik niet altijd uh, even lang ga wachten. Want dat gaat me echt te lang duren. Vrijstelling, jongen. Kan gewoon, mag gewoon. Toestemming van de popo. Om snel ter plaatse te komen. Oh, oh, ja, krasjes, lossen we straks wel op. Toet, toet, toet, toet. toet. Aan ah, de kan mensen, uh, ik moet hier een like op pikken. Ter plaatse. Oi. Oké, okay, ik kan dus helemaal niks. Oh, ging dat ook weer? joh? Oh ja, dat was met een formulier. Oké, okay, we hadden eerst het formulier moeten pakken. Ja, even kijken hoor. Datum. Uh, 14 juli, jongen. Geen idee wat dit is. Datum en time phone. Ja, 14 juli om 15.28. Last known alive. Nou, waarschijnlijk 13 juli. Nou hij is dood, oh wat ligt hij. Fox 8, we so, zijn 50, 55. Uh, 80 of zo If yes, dus qua auto natuurlijk alweer aan. Gele schoenen. blauwe broek. I don't know. Description to where we mean found. Midden op de snelweg. Jongen! Eh, uh, nou, oké, okay. even kijken... Uh, oh, Geen idee, uh, jongen. Way. Boom. En nu? Uh, uh, Put the body in the van. we doen dat? Ah oh ja, dan moesten we heel dichterbij gaan rijden, geloof ik. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, Aan de kant, lijkt moeten langs. Piep, piep, piep, piep. Het lijkt wel of die gesmolten is, joh. Ja. Hoppa! En we gaan hem naar mortuarium brengen. Jongens, de ballen laat ze vooral niet vallen. Wij zijn nog wel drie uur onderweg naar mortuarium. Ik wil hier blauw op. De mensen blijven ook zo leuk links rijden, hè? Dan moet je maar rechts inhalen. Nou, we hadden nog een uur bezig zijn. Ik ga hem helemaal draaien. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het voor jullie versnellen. Lekker muziekje eronder. Dan ga ik wel rijden. Misschien een beetje asociaal rijden. Maar ik ga wel rijden. En jullie kunnen gewoon genieten van uh, wat uh, muziek. En ja. Dan zie ik jullie zo bij mochten waren. En we zijn er weer en we gaan meteen maar door mee pakken toch? Joppa, oh, rood licht mee gepakt. Even rood licht mee pakken of ja, oranje. We gaan nou een nieuw like vonden. Alles is ter plaatse alsof er niks is. We komen er wel. Natuurlijk alleen wat langer. Oh nee, chuk. Chuk-chuk. Hoi. Oeps. Hoppa. Oké, okay. vertel, wat hebben we? Kan ik er niks mee of zo? So? Die zetten we even hier neer. Hmm. Nee, kunnen we niks mee. Ah oh ja, nu wel. Nou, we gaan eens kijken hoor. Wat hebben we? Oké. Okay. Uh, yes, nee, no. Datum. Hmm. Oeps, moest niet. Oké, okay, uh, last known alive zal wel uh, gisteren zijn geweest. Uh, 1968 dan ben je geloof ik 50. Ja. Tenniskleding had hij aan of zo. Uh, midden op straat. Rechterbaan. Opa, rechterbaan. Uh, wat moest hier ook alweer? Hoppa, kribbel kribbel. Zo, rustig aan mensen. Ik ga het busje pakken en we pleuren hem achterin. Piep. Yep. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Oké. Okay. Ciao Adios, hoi hoi. I beat. Rechts op mag de rood in Amerika. En stop. Vrij, vrij en gassen. Wat ga je nou bij mij doen? Ik moet hier zijn. Jij mag hier niet komen. En we zijn klaar. We zijn door naar de laatste van vandaag, want dit is een heel spannende mot of zo, hoor. Dus uh, het gaat meer onserieus dan serieus. Zijn dus nu in ieder geval iemand weer. Is. Oh, aan hem dood zijn gevonden. Joh, wat een verrassing. Um, dus ja. Ambulance is arrived. Ambulance gaat te zien. Ja, we gaan drie lijkjes uh, schouwen, zoals dat heet. En dat is goed geweest voor vandaag. voor misschien al leuker als jullie, of als jullie, als er eens een, um, hoe heet het kan worden gevonden, een busje met blauwe zwaarlichten. Het liefst ook Nederlands of wat Nederlands lijkt niet, zo'n Amerikaanse minivan. Um, maar ja, wat je dan ook kunt gebruiken hiervoor dat je met spoed lijken moet ophalen. Maar anders ja, vind ik het maar uh, niet zo heel spannend hè? Het is wel op snel, we kunnen net dus gewoon alles maar redendoor kunnen gaan. Goeiedag schuitel, hallo, wie wat en waar? Waar ligt hij? Hoppa, met zij au. Nou, wij gaan eens kijken. Is dat een meneer? Oh, dat is ook een meneer. Ik dacht nu dat mijn vrouw was. Rare kleding. Dat gaan we opschrijven. Uh, even kijken. Nee, ja, yes. De datum 14 juli. later nu is the Last Known Alive uh, gisteren. Oh wat. Godverdomme. Zo. So. Rare poer kleding. Ze schrijven dat niet, geloof ik. Uh, op straat, snelweg, rechts. Afrit, oprit, weet ik het. Oprit, oké. Okay. Kribbel, krabbel, krabbel. En klaar. Zo. Nu moeten we het busje weer bij de persoon zetten. oh, dat is achteruit, moet je vooruit. Doek, doek. lichaam in het bus die collega staat vast, dus twee auto's gaan we niet op wachten en wij gaan moketje snel richting het mortuarium. Ik heb ook ontzettende hoofdpijn en uh, ja, is het dan wel slim om te gaan gamen en zo zeggen jullie dan? Ja eigenlijk niet dus ja sorry Jij ja, ja, nou dood. Nu gewoon eens naar rechts gaat. zo kunnen we hier ook in? Ja. ja, vast wel alsjeblieft mensen heel erg bedankt voor het kijken ik hoop dat jullie een leuke video vonden ondanks dat het wat minder serieus was en wat saaier is dan normaal denk ik dan zo zelf uh, vandaar het misschien nog wat korter is ik je het toch leuk vonden en ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. En dat zal zijn, geen idee. Jullie zien het dan wel. Doei!